ik wil je laten zien hoe je, je zilverklei kunt afbakken met een micro torch dit is gaat heel gemakkelijk um, met een vuurvast oppervlak een rooster de zilverklei en je fakkel dit is een navulbare uh, micro torch een soldeertorch speciaal voor sieraden en um, Heel handig om je zilverklei mee af te pakken, je plaatst je zilverklei op een rooster. En eh, dit kan ook op je gasfornuis zijn. Ik heb hier een soldeerplaat onder liggen. En ik ontbrand ontsteek de microtorch. Deze heeft een pyro ontsteking. Dus je hebt geen aansteker nodig verder om, eh, om hem aan te steken. En ik ga nu draaiende bewegingen maken over de zilverklei en er weer vanaf. Dit doe ik omdat anders het zilver te snel uh, verhit en uh, zelfs gaat smelten. En door de vlam te blijven draaien krijg je dat, uh, dat het niet te heet wordt. Je zag zojuist het... Uh, Verbranden van het bindmiddel het gaat vrij snel, en ik wacht tot mijn stuk gaat gloeien. Op het moment dat het oranje-rood gaat gloeien, dan pas gaat het zilver aan elkaar sinteren. Dus vanaf dat moment moet ik gaan timen, en zoals je kunt zien, ik zal een beetje voor het licht gaan staan zie je dat het uh, zilver een oranje bloed heeft. En ik time na gelang de dikte van uh, mijn werkstuk en de grootte van het werkstuk. En het kan verschillen van heel klein voor een minuut tot vijf minuten voor een groter stuk. En uh, die oranje kleur is gewoon het belangrijkste. Dan weet je dat in ieder geval er een proces uh, plaatsvindt in de zilverklei waardoor dat al die zilverdeeltjes aan elkaar gaan plakken en dat heeft gewoon wat tijd nodig door die draaiende beweging wordt mijn zilver niet te heet want anders zou het gaan smelten en dat wil je niet. Je wil gewoon dat het gebakken wordt. Zou er een steentje in zitten, bijvoorbeeld de zirconia, die kun je meebakken, dan kan ik mijn stukje naar het afbakken niet koud spoelen. Dan moet ik hem gewoon af laten koelen op een vuurvaste ondergrond. Of op mijn rooster gewoon. Als je er geen, zilverklei, of geen stenen in hebt zitten, dan kun je hem afkoelen in een bakje met water, koud water. En dan is je zilverklei ook meteen uh, afgekoeld. Dan kun je verder gaan met het proces van polijsten. Om te controleren of jouw zilverklei genoeg is gekrompen, kun je er vooraf met de potlood omheen tekenen om te kijken of dat die inderdaad gekrompen is. En je kunt ook um, horen of zilverklei uh, goed gesinterd is. En als het niet goed is gesinterd, dan klinkt het wat dof. Daarvoor moet je hem wel even af laten koelen. En dan zakjes op een werkblad laten vallen en als die metalig klinkt, dan is die goed. Nou, dit is mijn klein dun werkstukje, dus deze is klaar. Hij is nu ook veranderd van het grijzige naar wit. En ik spoel hem koud in het water. Je hoort nu ook de metaalklank. Dat was het. Bedankt voor het kijken.